Leuk kijken of nog een vlog? Ramjo, wel of. En, eh, uh, is het tweede dag, denk ik nou? Dat ik, eh, uh, kijk op, eh, uh, yeah, dat ik, eh, uh, eh, uh, Dat eh, op te eh, ja, ja, is eh, tweede dag. En eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kaart eh, nou, een apparaat opgezet op mijn kaart en ook op die van mama. En, uh, en we hebben winkel in geweest. En dan weer uitje even kijken, en we hebben er gegeten, leesgaven. En zo is het zo is het altijd gewoon, Als laatste, dan weer terug hier, we zoeken naar aanzekers terug naar huis en nu zijn we naar huis. Tik vette.